Uh, leuk dat je kijkt naar deze video, ik ben vandaag weer bij. Vriendin, van wat ja. waren de havers. En waarom ben ik gekomen? Uh, corona heerst in Nederland, het coronavirus. Het heeft ook nog een moeilijke naam, die weet jij vast wel, want je hebt het meerdere. Ja, me meerdere, maar bijvoorbeeld met COVID-19 uh, is dat een van de, bekend, van de bekende namen. Ja, ja, precies. Uh. Ik heb gelezen dat een hond het zou hebben en toen las ik ergens anders weer dat het niet zo was. Nou, het is niet bevestigd. Dus ik okay. niet zeker of het inderdaad of die hond het heeft of dat er gewoon een virus op die hond gevonden is door intens contact met de mens. Dat er gewoon een virus van uh, uh, oh, ja. de mens, van op die hond aanwezig was. Okay. Maar dat zorgde er wel voor dat ik dacht: ik kom even langs, want is het nu overdraagbaar op paarden? Ja, dat is een leuke vraag. Nee, dat zijn natuurlijk twee, moet even twee dingen uit elkaar halen. Hè? Dan, Bestaat coronavirus voor het paard? Ja, dat bestaat. Oh, oké. Okay. Je weet al heel lang dat, dat er coronavirussen zijn. en Net voor mensen hebben heel veel stammen van uh, yeah. corona. En uh, bij paard hebben we dus ook inderdaad de stammen van corona die bij paard voorkomen. Okay. Equine Corona heet dat. Dus, uh, equine is het paard, Engels voor paard. Yeah. Ja, dus, dus de, de, de paardenvariant. Yeah. Um, ja. En die zien we geregeld uh, zien we dat voorkomen. En wat geeft het eigenlijk? Gewoon, ja, milde, milde diarree. Soms wat of zachte mest, wat buikpijn, soms wat koorts. Het um, dus is dan geen koliek? Of valt het dan meer onder de koliek ook? Nou ja, koliek is natuurlijk een heel algemeen buikpijn. Yep. Dus als, jij, als je wat niet helemaal lekker bent, je hebt wat diarree, en dan kan je daar ook wel wat lichte buikpijn bij hebben. En dat zijn geen, meestal geen heftige coliekverschijnselen. Okay. Vaak wordt die, die verspreiding van via de mest, dus die, die, het virus wordt via de mest uitgescheiden, daarmee kan yep. die andere, andere paarden infecteren. Yep. En die kunnen daardoor ook al binnenstal wat ja, problemen krijgen met, met de mest, met wat minder eten, wat koorts. Maar meestal zijn het vrij milde, Okay. Dat en het staat het alsof... helemaal los dus inderdaad van, eh, van wat er nu bij het, het respiratoire virus, wat er met de mensen gebeurt. Oké, okay, dus het coronavirus voor het paard is iets totaal anders dan het coronavirus voor de mens? Ja, het is de familie de mens. natuurlijk, maar het, het, zijn, het, het is niet uh, inwisselbaar inderdaad. Okay. Het is, het is, uh, het, het, het, tot nu toe zijn er absoluut geen tekenen, waarom we kunnen aannemen dat dit coronavirus wat we nu hebben bij de mens, dat dat over zou kunnen gaan op het paard. Oké, okay, dus voor ons daar in ieder geval geen zorgen nee. over te maken. Maar je geeft aan dat het staat ook voor het paard. Uh, is dat veel in Nederland of valt dat wel mee? Um, ja, dat is nog niet helemaal waar. Omdat het vaak helemaal milde verschijnselen zijn, wordt het ook vaak niet onderzocht. Ik heb zo paard uh, op stal als die wat, even wat minder eet en eigenlijk uh, wat, wat zachtere mest. Dat is nu tegenwoordig wel een goede test. Hè? Dus we kunnen gewoon op de mest een PCR-test doen, waardoor je dus inderdaad weet dat het inderdaad coronavirus is. Oké. De vraag is natuurlijk dan van ja, dan weet je wel dat het coronavirus is, maar met die wetenschap ga je ook niet vaak. De behandeling blijft eigenlijk hetzelfde. Je probeert ja, gewoon oké. te ondersteunen als je wat meer vocht nodig hebt, geef wat meer vocht. Je probeert dat toch worden. te laten eten, ja, precies. En pas uh, als het inderdaad in de uitzonderlijke uh, ernstige gevallen uh, zou je daar wat, wat meer aan moeten doen, maar okay. vaak is dat, uh, is dat niet nodig. Het is wel makkelijk om te weten natuurlijk, zo gaat zo'n infectie rond? Dan kan je daar meer maatregelen nemen. Ja, omdat je dan moet je zorgen dat die paarden gewoon beter opgeruikt worden. Precisie, desinfectie en dat soort dingen. Um, dus, dus ja, als paarden wat, wat eh, niet lekker zijn en niet, uh, niet goed eten of wat, wat lichte diarree hebben, dan kan je dat testen op, op, op corona. En misschien dan, dan een beter idee krijgen. van Hoeveel komt het echt voor? Um, uh, in, in Nederland, maar we loopt overtuigd dat het wel geregeld uh, hier en daar het voorkomt. Het voorkomt ja. Maar goed, het is niet zo dat zodra je paard een beetje neer is, dat je gelijk een uh, handschoen aan moet trekken, een moet gaan pakken en op gaan sturen. Als je graag wil weten, hè, voor, voor je eigen wetenschap is dat, dan kun je dat doen, maar ik denk dat het inderdaad uh, vaak in, in een behandelplan niet meteen nodig is. Oké. Okay. Dus in principe gebeurt, doe je niet meer dan anders, dus je geeft wat meer slommer, je zorgt dat ze wat fijner eten. Ja, alleen voor het individuele paard denk ik dat het niet meteen heel veel uitmaakt. Dan zit je inderdaad in een stalsituatie, waarvan je, je, je weet weten van is het, uh, is het hetgeen wat hij heeft. Is dat, uh, ik wil het andere paarden infecteren en moet ik stalmanagement aanpassen, Ja, dan kan het wel heel nuttig zijn om het te weten. Dus als je meer dan paarden hebt, is het toch wel verstandig om het even te laten onderzoeken? Ja, ik denk dat zeker in, in, in opvokken waar je ziet dat, dan dat, dat zoiets, uh, zoiets werkt. Of dat je net een grote stal hebt. En, en zeker als er uh, meerdere paarden uh, uh, last lijkt te hebben. Ja, dan denk ik dat dat verstandig is om eventjes dus, uh, te bekijken. Dus uiteindelijk, ons coronavirus kan niet of zal waarschijnlijk niet overslaan tot oh, Dit is paarden. is geen reden om aan te nemen dat dat kan. Precies, en als ze wel hun eigen coronavirus hebben en je merkt dat meerdere paarden het op stand hebben is het verstandig om gewoon even de mest na te laten kijken. Ja. En dan kun je daarop uh, handelen. Ja, ja, precies. Nou, hartstikke mooi. Uh, dankjewel. Graag gedaan. Uh, willen jullie meer weten of hebben jullie nog specifieke vragen? Laat het maar even hieronder achter in de comments. Dan mail ik ze allemaal even naar Franklin En dan uh, gaat hij misschien nog wel eventjes kijken of ja, daar precies. iets tussen zit. Wat uh, nog beantwoord dient te worden. Uh, voor nu in ieder geval dankjewel. Ja graag wel. even langs ja, de komen. En dan heel graag tot een volgende iets. Ja, helemaal ja, goed. Tot ziens. Okay. Doei.